Hey Ali, what's up? What what's are you doen? Yes, uh, we zijn lekker bezig met een schets maken van een dansvloer. Dus uh, dat is eigenlijk uh, wat nu zover is. En het is een soort van af. Er zijn nog een paar dingen die nog aangepast moeten worden. Maar wat, hoezo een dansvloer? Er zijn toch heel veel dansvloers? Nee. Wat, wat is er dit, wat is speciaal aan Dit deze? is de eerste dansvloer die ooit heeft bestaan. Dus, uh, en het is een dansvloer voor mensen die buiten kunnen dansen in het openbare. Zoals een jongen kruifveld en zoals een basketbalveld en skatebaan. Dus hiermee kunnen dansers op straat dansen en mensen die graag in een aanraking willen komen met dansen, ook daar dansen. Dus het wordt een super project. En, en, en waarom is het belangrijk, Taranath? je bent dat aan het bouwen. Hè? Um, is dit een kwestie van uh, gewoon een paar uh, vloerdelen neerleggen of is er, komt er echt meer bij kijken? Uh, de, het is een, uh, uiteindelijk een object die in de openbare ruimte moet komen. Dus die moet aan een heleboel uh, eisen voldoen. Uh, dat moet ook bouwkundig allemaal uh, uh, aangetoond kunnen worden. Er moet de certificering voor aangevraagd worden. Er moet toestemming aangevraagd worden. Er moet er gekeken worden naar beleidsplannen ja. en uh, invulling van die terreinen. Dus daar is een hoop uh, uh, nog uit te zoeken. Uh, het moet buiten zijn. Het moet uh, in staat zijn om uh, uh, hufteproef te zijn. Uh, uh, het moet weersomstandigheden aankunnen. Uh, het er, moet echt, er, moet, er moet van alles op gedaan kunnen worden. En, en vooral gedanst dan worden. Ja, ja. <laughs> ja en, en waarom is het, wat, wat, wat, um, waarom is het belangrijk dat het uh, in de wijk is? Want uh, we maken er een project van dat het ook gewoon, er zit een heel participatietraject, dat mensen ook meedoen. Ja. En meer weten over street art en zo. Wat is, wat is, waarom is dat nog een belangrijk onderdeel? Hip-hop is ontstaan in de slums, in de, in de achterstandswijken. En het heeft mensen tot een verbinding gebracht en tot iets positiefs neer te zetten. En er waren andere elementen, natuurlijk in hiphop, waarvan ook dansen is en rappen. Een andere street, art, street arts. Dus met dansen kunnen we mensen laten verbinden met elkaar. En culturen, die komen bij elkaar. Door middel van dans ga je gewoon jezelf uiten en gewoon meer zien, meer leren kennen over de persoon die je niet kent. En dat de kinderen ook geïnspireerd worden door de oudere, de professionele dansers en dat zij gewoon allemaal uh, meer dingen kunnen doen ja. met, uh, met dansen. Want... En wie weet dat dansen opeens niet meer als gek wordt gezien, maar dat is, ja, ja. gewoon iets normaals. Dus, uh, net als voetballen op straat of net als skaten nu op straat. Want ja. skaten was ook vroeger niet zo duidelijk, totdat skaters hebben initiatief genomen om iets te doen. En nu wil ik heel graag met jullie initiatief nemen om dit uh, heel normaal te laten lijken. Ja. Dansen. Nice. Uh, over dansen gesproken, kun je even een move uh, voor me doen? Oh my god. Oh my god. <laughs> en... We hier hier zo van onze dansvloer hier. Een move. En, er is niet zoveel ruimte, maar... Uh... Hey. Ja, ik ja, zet toch... je even voor de uitdaging. Gewoon een move. Een move, oké. Okay. Uh... <laughs> Kling, kling, Kijk. Yes. Als het okay. al op één vierkante meter dan, ja. uh, dan moet no, dat no, gewoon no, buiten no, helemaal goed komen. Dus, <laughs> dat is wat we nodig hebben. <laughs>